Hoi, en welkom bij een groot nieuwe video. Ja, het is weer een storytime video. Ik heb er wel een leuker achtergrondje bij gedaan, omdat ik dacht ik kan een doodnormale grijze muur achter me doen. Maar ik kan ook gewoon een leuk vuurkampje erbij doen. Natuurlijk, ik heb camera licht om mijn gezicht in balans te brengen. Maar ik vind dat vuurtje vind ik wel enorm leuk erbij te hebben. Omdat dat gewoon een beetje afleiding zorgt. Ik zou het niet weten. Dus we zullen wel zien. Of het uh, iets is. Um, deze gaat over aliens. en um, ik, ik was hem gewoon aan het uitschrijven. Ik heb hem nog niet helemaal uitgeschreven. Omdat ik geen inspiratie meer had. Maar ik dacht, ja weet je, je. Je moet toch ergens beginnen. En als je begint waar ik begin. Dan komt de rest vanzelf wel. Het is al een eeuw geleden. Dat ze voor het laatst zijn gezien. Maar ze bestaan nog steeds. De hersen vampiers. Ze vallen misschien op het eerste oog niet op. Maar ze zitten tussen ons in de helft van de bevolking. Is er wel eens eentje onbewust tegengekomen. Dus zonder dat je het wist. Kan het je buurman zijn. Of je buren. En weet je het nog niet eens. waarvan een kwart het wel wist. En direct vermist raakte. De mensen op de planeet Aarde noemt ze de Hef. Wat niet te verwarren is met de ziekte. Heeft 100 jaar geleden heeft de eerste Hef het voor elkaar gekregen. Om op een terugreis van de planeet Mars aan boord te komen. De ploegleden dachten dat ze altijd de enige waren op de planeet Mars maar dit voelde toch niet zo pluis als ze er waren. Ze hadden elke dag het gevoel dat ze bekeken werden en wie weet was dat ook waar. Het was alsof ze elke keer nieuwe symptomen kregen wat weer heel anders was dan dat ze kregen tijdens hun trainingen. Ze wilden niet de zwakste zijn dus ze hielden elkaar maar stil. Ze vertelden niks tegen de kapitein maar ook niet tegen elkaar. Dus elke keer als een ploeglid de schaduw zag van een hef, dan zeiden ze niks. Wat een domme fout was dat. Maar op de terugreis bleek het toch niet zo goed te gaan met een van de astronauten. Ze was zo bleek. En toen de zon erop scheen, toen ging het vertaal mis met haar. De enige reden dat ik honderd jaar later dit verhaal nog na kan vertellen, is omdat ik de eerste hef was die getransformeerd is naar een mens. Ik ben de enige hef die de mensheid heeft gezien. Ik zou de enige zijn die HEF genoemd zal worden. Ik ben ook de enige HEF die deze bevolking aan het opeten is. Voor informatie van Mijn Cultuur op Mars. Hoi en welkom bij Mijn Story. Ik ben Gaga, de oudste zuster van de planeet Mars. Daar waar jullie op wilden gaan landen, aliens, gaan wij nu jullie opeten. Wij nemen de planeet Aarde over. Wij komen op jullie planeet wonen. Wij eten al die aliens die jullie mensen noemen, gewoon maar lekker even op. Dit wordt ons huis. Heb jij hier geen zin in, dan heb je dikke vette pech. Jullie verwoesten ons planeet. Dat is de reden waarom wij in oorlog komen met jullie. Jullie zijn ongelooflijk slecht voor onze planeet geweest. Dus nu pakken we die van jullie in. Dus vertrek nu het nog kan, anders eet ik je op voordat je het weten kan. Jullie zijn lekker dik en sappig. En wat voor rare aliens die jullie mensen nog steeds noemen. Leven hier allemaal. Op deze planeet zijn jullie in zoveel verschillende kleuren en maten en vormen. En de onze is allemaal eentonig. Jullie aliens zijn in veel verschillende kleuren, vormen, groottes. Persoonlijkheden zijn zo verschillend van elkaar. De ene is groot, de andere is klein, weer een ander is lief. Waarbij de kleine misschien gemeen kan zijn. Veel zijn vals of vol haar. En sommigen hebben niet eens een ziel meer. Persoonlijk eet ik die zonder ziel. Het liefst niet op. Die smaken zo vies. En dan voel je alle fouten die ze hebben gemaakt. Gadsverdamme, bach. Maar ja, ik moet mijn geheim bewaren. Dus dan als ik het niet anders kan, eet ik je zo snel mogelijk op. Zodat je maar uit de weg bent geruimd. Want als ik je niet opeet, zul jij zorgen dat mijn mensen niet op deze planeet kunnen komen. Jij zult ervoor zorgen dat mijn mensen niet kunnen leven zoals ik nu leef. Want ik wil dat alle mensen van Mars op mijn planeet nu komen. En dat is de aarde. zeg maar dag dag. Tegen deze aliens op Mars. Oké, okay, dat was het eerste hoofdstuk van mijn video. Vond je hem nou leuk, doe even een blauw duimpje omhoog. Wil je dat ik meer van dit soort video's maak, dat ik zelf de teksten schrijf, laat het even hier beneden weten. En um, als je wil dat ik het van de internet pluk, laat het dan ook weten. Of stel dat jij een goed verhaal hebt, laat het me maar lekker weten. En dan uh, zie ik u graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video. Doei!